Handhouding links. Om de keu. Gespreide vingers. Om de keu. Hoog. Laag. Nog lager. Aan de zijkant. Gespreide vingers. Hoog, laag, vuist, voor klein spel, rand, voorbeweging, ver weg, grote voorbeweging, dichtbij, kleine voorbeweging, ver weg, grote voorbeweging. Hierbij kleine voorbeelden. Dank okay. u.